Ik ben Frans Larakker, ik ben onderwijsbestuurder van beroep. Ik woon in Lent. Het mooie van Lent is, is dat het, uh, het stukje tenminste waar ik nog woon erg groen is en hopelijk blijft. Um, uh, en je in het groen woont, maar toch een kwartiertje fietsen, met de spieten, waar ik zelfs vijf minuten fietsen van de stad. Ik ben um, 25 jaar geleden ongeveer hier gekomen wonen voor mijn werk. Ik stond toen voor de klas. In, uh, uh, uh, bij een school in uh, uh, Lindenholt uh, en uh, ik ben daar eigenlijk met een heel klein tussenpoosje nooit meer weggegaan. Ik kar karakteriseer Nijmegen uh, als een uh, erg toegankelijke open stad waarin respect is voor elkaar, waarin voor heel veel verschillende uh, groepen mensen plek is, waar uh, uh, op topniveau ...medische zorg geboden wordt, waar op topniveau gestudeerd kan worden. Eigenlijk een stad die alles heeft, en midden in het groen. Wat ik goed vind aan Nijmegen is dat Nijmegen van zichzelf heel veel heeft. Nijmegen heeft een hele mooie historie. Van de Romeinen tot de Tweede Wereldoorlog. Nijmegen is een, is daarin, heeft daarin centraal gestaan. En als je Nijmegen uitloopt, dan loop je zo de bossen in, de uiterwaarden in dat Nijmegen het heel erg moeilijk vindt, nog steeds, om al die mooie dingen van Nijmegen te verzilveren. Uh, we hebben eigenlijk maar een beperkt aantal hotels, we hebben eigenlijk maar een beperkt aantal uh, uh, relatief gezien toeristen, er komen wel veel toeristen, maar als je het vergelijkt met het inwoneraantal van Nijmegen en de mogelijkheden, denk ik dat daar nog heel veel kansen liggen die verzilverd kunnen worden. Een, een aantal inwoners, erbij willen gunnen, die ook niet heel veel moeite hoeven te doen om huisvesting te krijgen. Of het nou doorstromers zijn, nieuwkomers, maakt niet uit wie, als ze hier maar kunnen komen wonen. Op de middellange termijn gun ik Nijmegen een mooi ondernemersklimaat. Vele restaurants, mooie horeca, een prachtig winkelgebied... En een goede bereikbaarheid. Uh, ik denk dat het de tijd wordt voor een wat uh, bredere politieke kijk in de Raad. Uh, maar de gemiddelde leeftijd van die Raad die mag wel wat omhoog. Ik wil met jou in Nijmegen zijn.